Mijn naam is Joel Voorwind. ik ben Tweede Kamerlid geweest voor de ChristenUnie en ik ben hier om een veiling aan te prijzen van Dorcas. DoorCas is een uh, hulporganisatie, al 40 jaar hulpverlening voor de meest kwetsbaren in de wereld. En zij hebben nu een nieuwe methode om geld in te zamelen en ook om ondernemers te betrekken en u een kans te geven om betrokken te raken bij het leed in de wereld. Namelijk een veiling. En als u nu rest- of retourpartijen heeft die u wilt schenken aan Doorkas en die op de veiling geveild kunnen worden, dan zou dat echt fantastisch zijn. Of als u in uw netwerk, ondernemersnetwerk, Doorkas zou kunnen uitnodigen om een presentatie te geven, zou dat ook heel erg mooi zijn. Dus ik zou zeggen, doe mee, ga naar de website doorkas.nl slash veiling en geef je op voor de veiling van Doorkas. Alvast bedankt.